Kijk, je sta je. Hé. sta ik ja, zelf heetje. ook. Ja. Mina, zeg jij. Hey. Ik maak er meteen een foto van. Dan ben ik al mijn held. De club van de Jaarverkiezing zit erop. We hebben twee winnaars, een cultuurclub en een sportclub. En ik ga nu op bezoek bij deze vereniging, want daar zit een prachtige verhaal achter. Ik ben op zoek naar die verhalen. Want wat maakt deze vereniging nou zo bijzonder? Ik begin vandaag bij de cultuurclub en dan verwacht je een hele mooie... Sportaccommodatie, maar ik ben gewoon in een, in een winkelcentrum. Hallo mevrouw. Triple sweat. Dat is het. Hey. Hallo. Oh. Welkom. Hey. Je bent Sportclub van het jaar geweest, maar ook Cultuurclub. Fantastisch. Ja, ja heel bijzonder. Uh, ik denk dat wij het helemaal niet door hadden. Wij zijn gewoon op lokaal niveau gewoon aan de slag gegaan. Groter geworden. Ja. En op een gegeven moment blijkt dus dat het best wel bijzonder is wat we aan het doen zijn. Ja. En of het nou sport of cultuur is, is daar eigenlijk minder relevant in. We ja. geloven gewoon heel erg in. Uh, ja, passie, een vorm van... Maar, maar wat, wat, wat doen jullie hier? Want we zijn hier in de oude H&M volgens mij. Ja. En hier dus een vereniging. Ja. Wat doe je hier? Eigenlijk wat we hier doen is gewoon jongeren omringen met positieve rolmodellen, met kansen, met mogelijkheden, met passie. Dat is ja. eigenlijk wat we doen. Ja. En dat vertaalt zich in vele vormen. Maar het gaat er vooral om dat je, op een, dat je een plek kan hebben waar je je thuis voelt en waar je het gevoel hebt van oké, okay, hier zijn mensen om me heen die me verder willen brengen. Dat is eigenlijk de basis. Okay. Ik denk dat Edna daar meer over kan vertellen, maar juist in de periode van corona... zijn onze jongeren extreem opgestaan om iets te doen voor, ja. voor de mensen om zich heen. En niet zozeer voor de club zelf. De jongeren hebben... een ...boodschappenservice opgezet, waarin we gewoon boodschappen hebben gedaan voor mensen die het zelf niet meer konden, vooral oude mensen. We hebben een kerstpakkettenactie opgezet ja. en hiermee wilden we gewoon heel graag laten zien dat Triple Threat is er voor onze eigen community... ...maar ook gewoon voor andere mensen die onze ja. steun nodig hebben. Dus eigenlijk hebben we alles gedaan behalve stilgezeten en dat ja. is... Uh, ja. Alles gedaan behalve stilgezeten? Ja. <laughs> ja. Jullie zijn een paar weken geleden Club van het Jaar geworden. Wat heb je eigenlijk geleerd dit jaar? We zijn een voetbalvereniging voetbalverenigingen, die scheel voetbal die viel weg. En we hebben onszelf een beetje opnieuw uitgevonden. We zijn gaan hardlopen, we zijn gaan fietsen, we zijn gaan bootcampen, we zijn gaan tennissen. Um, en ik denk dat wij gewoon met z'n allen hele mooie basis hebben gecreëerd voor de toekomst. Zodat we met vertrouwen kunnen zeggen, maakt niet uit hoe het te doen eruit gaat zien, uh, maar hier wordt het weer fantastisch. Ja, Veerkrachten was het thema, maar ik vind dat wij als, als, als vereniging die veerkracht al intrinsiek al van binnenuit ja. hebben. Product voetbal, maar daarnaast ook altijd een overvolle activiteiten kalender voor zowel jeugd als senioren. En dat zag je in corona, dat zag je dat echt terug dat, we, dat de vereniging ging niet bij de pakken neerzetten, we pakten het op. Ja, en dan kreeg je dan zo'n overweldigend programma voor zowel leden, maar vooral ook voor niet leden. Dat geeft zoveel power, dat geeft zoveel energie. Dat zou ik iedereen willen meegeven om niet alleen maar te focussen op je core business, ...korfballen, handballen, tennis of voetbal, wat het ook mogen zijn, maar juist die cirkel groter te maken. Kun je dan nou een, een mooi voorbeeld geven waarbij je denkt, nou, hier ben ik nou echt wel trots op dat, dit, dat, dat wij dit met onze vereniging het afgelopen jaar gedaan hebben. Nou, de manier waarop we het Carnavalsweekend hebben ingevuld. Ja? Dus Hoezo? ja, voor Limburgers is dat natuurlijk een heel bijzonder weekend. Maar het Carnaval ging helemaal niet door. Nou, nee. Dat ging niet door, maar dat nee. betekent natuurlijk niet dat je iemand wijs kunt maken in Limburg dat er geen Carnaval is. Nee. Um, en dat hebben wij zowel online verplaatst. We hebben heel veel sport aangeboden. Met Carnavalstraining voor de jongste jeugd, met bootcamp voor de rest van de senioren, voor niet-leden. Uh, en dat hebben we heel gecombineerd met een. Met een ja, we hebben het Tweede Series Request genoemd: Tweede Series ja. Carnaval. En de, de opbrengst van die actie die ging naar de caféhouders in ons dorp. Hoi, hallo. Alles goed? Hoi, ja, heel goed. Lekker. Jij ja, geeft die pianoles. Ik geef die pianoles. Ja. Nou, vertel, wat moet ik doen? 1, 2, 3. Ja. Ja, ik denk het ik tegen. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik vind hem uh, ik ik ik een makkelijker. Als je oproept naar al die verenigingen in Nederland. Dat de focus heel erg op jeugd en, en jongeren moet liggen. Mm. En dat je daarmee ook het eigenaarschap daar ook moet durven leggen. Dus ook durven loslaten wat misschien de vereniging ja. was. Ja. En durven mee te gaan met de tijd. En ook, eigenlijk vind ik dat het mooiste misschien wel, dat, dat ik heel erg de drijf zie bij nou, een Etna bijvoorbeeld. Maar we hebben heel veel rolmodellen zoals Etna. Ja. Om dat weer door te geven aan de volgende generatie, maar ook dat stokje door te geven. Ja. En dat is wel waar we het verschil maken ten opzichte van... ...alleen maar training geven of alleen maar op het moment daar zijn als een activiteit is. Ja. Nee, we staan gewoon voor jou klaar. Omdat wij dat zelf ook hebben gekregen. Ja. Dus die aandacht, die, die, dat, dat, dit, dit soort programma's zijn gewoon belangrijk. Ja, de maatschappij die individualiseert. Ja. Dat belang van een vereniging en het sociale netwerk waar daar vast zit... Ja. Dat, ...dat voeren wij in extreme vorm uit in een soort ja. van 2.0 versie in onze ja. optiek. Uh, met veel diversiteit en openheid, ja. maar het hele concept zit in dat verenigingsdenken. Wat je dan eigenlijk in de loop van dat hele traject ziet, is dat er een, een hele positieve vibe ontstaat. Mm -hmm. En ja, dat, dat is een vliegwiel. Dat, uh, ja, dat is ja vast... hoe die... komt dat op gang? Hoe komt dat vliegwiel op gang? Ja, wat heb je dan nodig bij een vereniging? Ja, wat je dan nodig hebt, is natuurlijk betrokken leden. Uh, en als je generaties met elkaar kunt verbinden in één vereniging, uh, dan, en je zorgt dat daar een stukje visie, organisatie, omheen gekomen wordt, dan heb je vanzelf dat moeilijk krijgbare DNA ook wel meteen te pakken. Ja, dat is gewoon buitengewoon. Ik denk dat we heel snel eigenlijk een, een, een structuur naast de bestaande voetbalstructuur ja. hebben gezet. Activiteiten bar, de verantwoordelijkheid voor de coronarichtlijnen, hoe het complex ingericht zou moeten worden. Dat hebben we centraal geregeld en vervolgens dan gewoon gepartnerd met de bestaande voetbalstructuur ja. om heel veel dingen op poten te zetten. En die combinatie is ja. dus dus wendbaar, maar wel terug kunnen vallen op, op heel veel vrijwilligers. Club van het Jaar, wat, wat, wat, wat heeft dat losgemaakt? Enorme erkenning natuurlijk, dus het geeft heel veel extra drijf voor de vrijwilligers, voor iedereen die zijn steentje bijdraagt. Ja. En dan voel je je toch even bijzonder, je voelt je speciaal en je voelt eventjes wat het nou echt voor belang heeft, gewoon op heel Nederland eigenlijk. Wat heeft de Club van het Jaar verkiezing voor jullie leden en voor jullie vrijwilligers gedaan? Trots, ja? erkenning, ja? heel veel plezier uh, en het gevoel van dat ze toch wel bij een unieke vereniging uh, zitten. Uh, ik denk dat dat heel kort samengevat is, als jij ook nog een woord zou dat ja, is voor mij althans kern. Uh, ja, het is een fantastische erkenning voor onze vrijwilligers. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk een, een, een, een stempel van buitenaf, ja, die, die kun je eigenlijk niet voorstellen. Mooi. Als ik een vraag over jou mag stellen, Erwin, wat, wat vond jij uh, uh, als voorzitter van de hoofdjure? Ja, ja, zeer aansprekend. Ja. Ja, nou, wat ik wel heel leuk vond uh, van, van jullie vreemden, dat jullie het ergens op meteen heel duidelijk wisten van uh, hey, wij moeten hier beleid op maken. We hebben een visie. Hè? Wij, wij, waar zijn we van? Eerst de vraag stellen: van wie zijn wij nou eigenlijk? Ja. En wat kunnen we doen? Wat voor een rol hebben wij hier nou eigenlijk in, in, in die samenleving? Dat hebben we fantastisch gedaan door, door te zeggen van we willen plezier hebben. We willen natuurlijk ons product voetbal vooruitbrengen. Maar wij, wij moeten ook gewoon verbinden. En van daaruit gewoon allerlei dingen mogelijk gemaakt hebben. Dat je niet hebt gedacht van wat kan er niet, maar meteen gaan schakelen vanuit visie, vanuit beleid, wat kan er wel? Kijk, hier. Kijk, sport hangt al ja cultuur moet nog ja. een uh, moet nog een plek krijgen ja. daar staat die ook gelijk mooi en hier zo Kijk. mooi ja. He? ja heel mooi